Melding van iemand met een drugsoverdosis. En even kijken of we daar uh, eventueel de ambulance dienst kunnen assisteren. Zeg de volgende eentje bij. Uh. Bankoverval, om het hoekkie. Zulu vliegt mee. Kom naar ongeval. alle mensen leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 L.S. die of Aramor. vandaag gepakt met deze golf gemaakt door uh, Eno mods, maar ik, ik begreep laatst dat ik zijn naam verkeerd uits, uh, uitspreek dus sorry daarvoor, maar hij heeft me nog niet verteld hoe het wel moet. Uh, meen ik in ieder geval dat hij uh, Eno Eno uh, is gemaakt. Uh, in ieder geval, ja dit is hem, hij is nog wit. Ik kan hem nog geen andere kleur geven. Het uh, is nog allemaal een, uh, een, een work in progress en zo. Uh, maar ja, ik ik vond hem zo vet als ik dacht, ik of ik vroeg, maar ik kan hem alvast gebruiken. En dan mocht. Dit is een GTI, dus die zijn redelijk snel. Ik weet niet of deze snel is hoor. Um, laten we op de straat op gaan, vandaar dus onopvallend. En we gaan eens kijken wat we allemaal meemaken. Je hebt natuurlijk geen witte, onopvallende politieauto's. Uh, maar ik wel. Anders had ik hem natuurlijk wel zwart of grijs gemaakt. In de toekomst wordt hij dat, als het goed is wel nog. Er zullen dus nog wat bugs in zitten, zoals je ziet. Ja, je ziet een beetje bijzonder uit misschien ik, ik vind het wel wat hebben eigenlijk maar goed dat maakt allemaal niks uit. Er zitten ook geen kniplichten op. Een bericht voor alle wagens. een bericht voor alle wagen. We hebben een drug overdose. in Bay, dus kan, ik niet, uh, kan ik niet gebruiken. Melding van iemand met een drugsoverdosis. En even kijken of we daar uh, eventueel de ambulance dienst kunnen assisteren of dat we de ambulance dienst moeten laten komen, of dat we overgaan op aanhouding. Goedendag. Oké, okay, dat kan. Zeg, beste meneer heeft u voor mij een uh, identiteitskaart. Oké, okay. hey, voor de rest gaat alles goed. Ik neem aan van wel. Heb je op dit moment nog dingen bij die je bij mag hebben, drugs of zo? Uh, want je mag het wel nuttigen, maar je mag het niet bij hebben. Uh, ik ga even fouilleren daarom. Even omdraaien. Geen rare dingen doen. Heeft hij verder niks bij, mag hij voor mij uh, zijn weg vervolgen. Want ja, ik weet niet waarom.. Uh, uh, nou goed. Ik kan ook niks anders zeggen. Hé. Hey, doe het rustig aan. Ga naar huis. Um, en. Uh, nou dat. Oké. Okay. Fijn dag verder. Ja weet je wat het is. Ik kan hem wel. Um, arresteren. Maar hij, hij. Hij was een beetje aan het dansen. Hij gaf aan high te zijn. Nou, dat zijn ze allemaal wel. Ik vond geen indicatie dat hij een overdosis had. Uh, genomen. Dus dat het gevaar was. Hij loopt inmiddels ook weer normaal, dus hij gaat lekker naar huis. Hij gaat daar uh, waarschijnlijk wat eten of zo. En dan is het klaar. Denk ik. Kan ik op N drukken. Zo. volgt TNF, en is dat een bericht voor alle wagens, bericht voor alle wagens. We've got a threatening phone call in Paleto Bay. Ja, leuke melding maar niet voor mij, want ik uh, ik ben van vandaar... de. Sneeuwt het nou? Ik ben uh, niet de squad uh, of uh, de SWAT of zo. Trouwens, wat ik wel nog moet zeggen, is even de laatste video voor een uh, kleine week, uh, namelijk omdat ik op vakantie ga of ben. Ik ben al op vakantie. Ik ben al een paar dagen op vakantie. Um, Alleen ik heb geprobeerd vandaag, de dag dat ik opneem, ga ik bijna op vakantie. En ik heb geprobeerd om nog wat video's te maken. Dat lukt misschien ook wel. Um, maar uh, even tactisch gezien. Ik heb besloten om dan even een paar dagen geen video te doen. En dan uh, tot ik de video's die ik voordat ik op vakantie ga... Al upload of upload als ik weer terug ben, dus voor als ik weer terug ben, zodat ik als ik terug ben ook weer een paar dagen heb om weer vooruit te kunnen plannen om video's te maken voor daarna. Dus het is allemaal een beetje gewoon over nagedacht. Dus betekent dat jullie een paar dagen, misschien een kleine week, geen video's gaan zien en dan weer wel. En als ik dan terug ben, kan ik weer opnemen. Maar dan heb ik in ieder geval. Uh... Um, heb ik in ieder geval weer wat meer tijd om op te nemen want het is me gewoon niet gelukt om in de periode dat ik uh, nu uh, voor ik op vakantie ga hebben gewoon nog een andere te doen dus ik kon even niet uh, opnemen we hebben hier iemand die wordt gezocht en uh, dat is uh, ik weet niet waarvoor dus we gaan wel even het gesprek aan en houden alle opties open wat er kan gebeuren Yes sir, of course. ik uh, wil ik graag hier... een zien dankjewel goed wat we gaan doen ik hou die noodknop bij de hand je mag uitstappen ben aangehouden je gaat geen raar, rare dingen doen oké okay. je gaat je omdraaien en ga meewerken oké okay. goed heb je nog dingen bij die je bij mag hebben Ramen hem even fouilleren verder niemand voertuig oké okay. hij wordt dus gezocht ik weet niet precies waarvoor jammer dat we dat niet kunnen zien kun je geloof ik wel zien maar ik weet even niet L lsp die of computer of zoiets uh, je hebt heroïne bij verboden uh, middelen bezit komt er ook bij de auto kan hier assistent zich voor blijven staan. Ah, nee wacht die was niet meer verzekerd hè? Of daar was iets mee. Dus die gaat ook even mee. Die moet sowieso Voelt Voertuig voor mij is een beetje een slingeren. Ik weet niet waarvoor het is, maar het doet het raar ja samen met oh, ik, niet samen met uh, blauw gaat ook oranje aan dus of met uh, stop gaat ook oranje aan dus kan ik even niks aan doen Zeg de volgende er eentje erbij uh, of opvallen resistentie rijdt u alsjeblieft prio 1 uitzaam, kom op heel goed staan blijven hij hey, luister, Je bent aangehouden. We gaan we beide aanhouden geloof ik. Ik ga hem aanhouden en mijn collega gaat hem geloof ik ook aanhouden. Maar dat maakt helemaal niks uit. Tenzij die crash daar maakt het wel eens uit. Arrest, Goed. Je bent niet allemaal verplicht, je brengt recht op een advocaat. Je weet the... hoe het gaat denk ik. Hoop ik, voor je. Uh, ik ga je nog even fouilleren. Ik dingen waar je niet bij mag hebben. Ja zeg maar nu. Zo nee, is dus, het nee, helemaal goed. Ook oh, goed. Nee, eigenlijk wij staan hier zeg maar. Wel, uh... Oh, dat was een ambulance. Die hoef ik niet. Volgt TNS dat je een bericht voor alle wagens? Een bericht voor alle wagens? Lukt er een beetje hier. Uh, Bay en ga een van sportje deze kant op voor de beste heer. Uh, Paleto Bay. Top, gaan we door. Attention all units at the 211 in the East Los Santos. We have reports of a possible 211 in East Los Santos. Ja, oh to nee yeah. oh dat kan niet. Bankoverval, om het uh, Zulu, uh, even die kant op Zulu, Zulu vliegt mij. What are you doing here? Te plaatsen. Oh, ta we praten met deze beste meneer. Hoi. Oh, hey. Hey. Ja. Oké is goed. Um, even kijken. Ja, Hallo agent, uh, bedankt dat je er eigenlijk bent. Uh, we hebben drie verdachten gezien en vier.. Wat de fuck dit tuin nou? Uh, en vier verdachten. Oh wacht, we gaan al naar binnen of. Wat? Oh, vier gijzelaars. Wordt geschoten, wordt geschoten, dat wordt Ik vroeg van, heb je nog met me kunnen praten? Nee, tijd om te praten is wel te fijn. We worden ze gewoon volgeschoten. ...op te vlachten van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. Gewoon naar buiten, kom naar buiten. Oh, dode vuur, jongen. Dode vuur. Oh, oh, oh. Die schiet bij mij. Wat zijn dat drie? Ik dacht... Oh, die schiet bij mij. ik ga gewoon naar binnen kijk een waar ben je, waar ben je, hoppa is er nog iemand binnen hier politie hallo politie daar is er iemand ik dacht niet hij is dood, hij is dood, er is een riskus oh, wij zijn volgeraag, had ik hem niet door joh wat een vest moet vestbrutaan, toch mevrouw, ja wapensbergen 1, 2, 3, 4 uh, 4 verdachters uh, dood ja die buk met die met die almu is inmiddels bekend dat hij van afstand verdwijnt maar ik wil wel een ambu ik ga ook een ambu vragen hij een voor verder ...dingen hier. Voor mijzelf en voor... Uh, ...de verdachtes en voor eventuele... Uh, ...geizellaars. Ambu is aanrijdend. Nou, blijkbaar uh, wilden ze mij niet helpen. Maakt allemaal niks uit. Zo. We gaan het even kijken wat daar over straat loopt. Hij gaat goed. Oh, sorry. Uh, whatever. Alles goed. Wauw, up! Dan wij aan de weg naartoe je. Ja. Voor mijn uh, identiteitsbewijs. Oké. Okay. Nou, misschien verstandig is even op de stoep gaat lopen. Anders uh, geeft dat zoveel overlast. Je moet je aanhouden voor openbaar dronkenschap. Nee, maar als je iets genuttig hebt. Ja? Daarom rustig. Right. Off you go. Adios. Oh. Deze middag is de uh, Goed werk. Zes, pers zes personen uiteindelijk overleden. Nou ja, nou maar even... Je had netjes afronden met een begrafenisondernemer en alles. Je gaan nog even foto's maken. Nou, wij gaan nog wel eens door. Uh. One, Lincoln, 18. Assistance required. Procopio Beach. Great Ocean Highway. Rijdt u alstublieft, Prio 1. Prio 1, ongeval. we is ook even geland, zie ik. Maar dan moet de lifeline ervoor stellen. Wie wil ik praten? Voertuig daar op de kop. Goedendag. Hallo, hoe kan ik je assisteren? Uh, heeft de meldkamer je opgeroepen. Oh, nee, wacht. Ja, oké, okay, ja. Wat is er gebeurd? Er is een hit and run. Uh. Um. Maar voor de rest weet ik gewoon niet veel, dus je moet jezelf even up-to-date maken met iedereen. Met wie moet ik praten hier? Goedag. Uh, kun je me vertellen wat is gebeurd? Ah, uh, daar gaat de Zulu. Het is Als je in mijn hoofd pijn, waar is mijn vriendin? Nou, uh, ze zit in de helikopter. Dat zouden ze de helikopter moeten voorstellen nogmaals. Uh, ze gaat naar het ziekenhuis zo snel als mogelijk. Ah shit, waar is die verdachte dan? Uh, welke verdachte? Vertel me alsjeblieft wat is gebeurd. Een auto uh, even van de weg geduwd. Ik dacht dat het een gauntlet was. Ik, ik zal een uh, opsporingsverzoek uh, daarover uh, brengen. Daarvoor uh, uitbrengen. Oh nee, wacht stop. Misschien was er een andere. Ik, uh, weet iemand anders misschien? Nou, ik zal het even vragen. Blijf even hier. Uh, de ambulance zal uh, je... Uh, over je Stop, voor je zorgen. Oh shit, ben ik ben geskiet. Nou, up, mevrouw. Hallo. Heeft bent u gewond? Nee, alleen wat kleine uh, dingen. Uh, niet echt uh, iets. Uh, de andere pers persoon zei me dat hij van de weg was geduwd. Uh, klopt dat? Ja, ik was achter hem. Uh, misschien iets te dicht achter hem. Uh, maakt het ook uit. Uh, nou, dat maakt me allemaal niks uit, uh, kun je een nummerplaat herinneren of een uh, auto type of een kleur? Nee, sorry. Oké, okay, bedankt in ieder geval, uh, we gaan later nog contact met je opnemen. Volgende. Getuige, die is gestopt. Goeiedag. Hoi, hoi, hoi. Uh, alles oké? Okay? Ja, ik ben oké, okay, gelukkig, ik heb geen schade, ik uh, kon op tijd stoppen. Uh... Ja, de andere zijde met dat iemand van de weg is gedrukt door een of andere accountlet. Ja, dat klopt. Ik was achter ze, maar het was geen gauntlet. Uh, nou vertel me alsjeblieft meer. Het was iets uh, beste jagets met uh, nummerplaat 46 GZH470. Nou, meldkamer geeft me even een adresje. Four four nou bedankt uh, zebra, voor de hulp. Wat mij betreft kun je vertrekken. Oké okay, doe. Dat is goed. We hebben een adres van de verdachte. Als het goed is. Of die gaat zo binnenkomen. En die is gelukkig op het hoekje. Dus gaan we daar snel heen. Gaan we die... Uh, is dat op heterdaad nog? Nee, dat is een bepaalde tijd dat het nog op heterdaad is. Dus daarom gaan we daar toch wel snel heen. Gaan we die op heterdaad, op heterdaad nog even aanhouden. Zo te zien is dit voertuig. Of een van de... Een van deze twee. Zo te zien deze voor ons. Namelijk dat is het kenteken. De eigenaar staat mogelijk hier zo, dus ik gaan we even aanspreken, vragen of hij weet wat er is gebeurd, waar hij was, toen net, blauwe bla. Hallo meneer, heeft u een minuutje voor een paar vragen? Nee, sorry, ik heb haast. Uh, ik neem aan dat je weet waarom ik hier ben. Kun je me vertellen waarom je zoveel schade hebt aan de voorkant van je auto? We hebben nog niet gezien. Zoals ik zei, ik heb geen tijd, uh, ga alsjeblieft weg. Ik uh, ga niet weg voordat je mijn vragen beantwoord, waarom is er zoveel schade aan je voertuig? Omdat een of andere klootzak me aanreed en uh, nu ga je me arresteren omdat hij het heeft gedaan. Uh, nou, omdat je hebt aangegeven nu dat je bent uh, omdat je in een hit and run bent. Wie zeg je dat nou? Uh, je hebt aangegeven dat je erbij betrokken bent geweest en je bent weggereden. Dus ja, je wordt op dit moment uh, even aangehouden. Nee, ik blijf hier. Je, had nu... je gaat nu mee. Je gaat het niet moeilijk maken. En je laat je handen waar ik ze kan zien. Kom. Kom hier. Ga het niet irritant doen. Kom op hé. Nee, hier komen. Stoppen. Hier komen. Doe het niet raar. Je gaat niet winnen van Wim hoor. Zo. Oh, ik helemaal eenmaal aan hebben we een ding waar we niet bij, ja, bij ja, hebben? Ja, we Ga je willen fouilleren? Van jou en mijn veiligheid. Uh, ja, MDMA. Een uh, gestolen id kaart, Geloof ik. Forged. Forged of zoiets. Ik weet niet wat dat is. Bla bla. Maakt niks uit. Goed. Hey, luister eens vriend. Jij gaat mee. En uh, je bent niet antwoord het antwoord op vragen die je stellen. Dat had ik je net eigenlijk moeten zeggen. Want uh, ik was je een beetje aan het verhoren. En dan uh, heb je het recht om te zwijgen. En het recht om een raadsman te je Nou, boeiend. Ja, um, ik ga met mijn collega's mee. En ik ga jullie allen bedanken voor het kijken. Ik heb het jullie een interessante, of interessant niet. Maar een spannende leuke video vonden. Uh, ik vond hem wel uh, anders in dit gebied. Ik had niet verwacht dat ik dit soort meldingen hier zou krijgen. Ik vond ze leuk. Dus ik uh, ga hier nog wel een keer terugkomen. Zeker weten. En... Uh, ja, tot over een paar dagen. Ik durf jullie echt niet te zijn. Misschien zijn het om maar vier dagen of vijf dagen. Ik denk, vier dagen maar. Uh, de 26e ben ik terug. Dan zal ik een video uploaden. Wat het gaat zijn. Of nee, ik kan niks beloven. Maar, morgen heb ik nog de tijd om een video te maken. Mocht dat lukken, ga ik dat doen met de brandweer. Uh, mocht dat niet lukken. Omdat de Los Santos Rescue de een mod gewoon... Nogal veel crashed, Ja dan heb ik die niet klaar liggen, Maar dus morgen uh, ga ik mijn best doen. Mocht jullie dus de 27 april is dat, een video zien. weten jullie dat het met de brandweer gaat zijn. En uh, ja. Tot uh, over een aantal dagen weer. Doei.